Je luistert naar een podcast van Waterschap Noorderzeilvest. Ik denk, eerst heel, ja, heel raad. Ik dacht, wat is dat hier schoon? Kopen, gepoetst en... en, en, en ik nou, waar kom je nou terecht? Maar ja, goed, dat, dat leren ze je wel. Hoor. Het is ook wel zo, als je eenmaal de zaak schoon hebt, en mooi gevecht heeft en mooi gepoetst heeft en heb je er ook, ja, dat geeft je ook, ook een kick. Mijn vier motoren en pompen worden regelmatig gepoetst en krijgen een drupje olie. Ik moet schoon zijn en stralen, want ik ben de trots van het waterschap altijd al geweest. En ik vind het ook wel mooi als ze dan zeggen, nou ja, het ziet, er, het ziet er ook altijd wel netjes uit. Dat je dat toch weer uh, kunt laten zien, zonder dat je in één keer een extra inspanning moet doen. Maar dat we dat altijd al voor elkaar hebben. Dan doe je best ook voor om zo te houden. En als er dan mensen komen, publiek, en dan komen we binnen en zeggen ze... Ho, wat is heel mooi schoon. Oh, wat, wat, wat, wat, wat, wat mooi. Wat is een koperboer gepoetst en wat is het allemaal mooi. Dat is, in dat daar ook, over een keer. De 60.000 ton zware pompen zijn 6 meter lang en 3 meter hoog en breed. Ik ben oud, maar loop als een trein. Bezoekers noemen me antiek, maar ik vertoon geen rimpels. Ik was net of je in een andere tijd terechtkwam. Toen sprak ik met de mensen die hier werkten en die zeiden... ...ja, maar dit is, dit is allemaal nog geen bedrijf. Nou, daar stond ik wel even van te kijken. Ik sper mijn muilen open, gelijk de wolf. Die wachtend op zijn buit geen dralen kent. Die denken dan vluchtend lopen. Maar al verslindend zijn dorst en honger stuit. Ik ben de waterwolf. Aflevering 2. Mijn wijde muilen. De klep ligt weer omhoog, olieclipje leg ik weg, ik ga even olie voorpompen voor de lage voorsmering. Mijn personeel kent me van binnen en van buiten. Als je ze midden in de nacht wakker maakt, kunnen ze je zo vertellen wat er moet gebeuren om mij draaiende te houden. En ik? Ik ken mijn pappenheimers net zo goed, en dat is handig, omdat we samen moeten werken, want? Er gebeurde wel eens een keer wat, is een keer kappeling, die zijn blokken, die waren in één keer, en in één keer uh, draaide de pomp niet meer mee. Nou ja, dan zet je hem uit, en we hebben een kappelingsblokken vooruit lingen, en uh, een uurtje later loop je weer. Maar dat is ook nog maar één keer gebeurd of zo. Dat viel nog mee, dat was het ergste niet. Mijn cilinderkoppen, die zijn ook wel eens lek gegaan. Vroeger vooral. Maar nou ook niet meer. En dat was gewoon zo. Ja, dan moest je stoppen. Dan moest je die kabber afdraaien. En dan was het. Uh, ja, hier zo de. Ja, hij had ook nog geen goede oorbeschermers. En uh, dan was je, moest je op een motor zitten. en Dan ging je draaien. Dan werd je met vier pompen. Maar dan gauw een uh, kabber af. En uh, nieuwe pakking erop. En je zet me weer op. En draaide me weer. En dat duurde dan twee, drie uur hoor. Was je daarmee bezig. Tweeënhalf uur in mijn dreunende lied. Zonder oorkappen. Eén één zat de dus bovenop en de ander maar ander. Maar we ook op elkaar afgestemd. Uh, uh, hoe en wat, wat je precies moet doen. Je wist precies waar die ander voor sleutel moest hebben. Dat was. Ja, dat was. Ja, dat klikte. Dat is ook wel mooi, ja. En dan wist je precies waar je elkaar uh, aan moest geven. Dit is Willem Alberts. Nou, ik heb uh, oliepompen, is klaar. Ha! Ik weet nog dat hij hier binnenkwam als jong broekie, nu alweer 37 jaar geleden. Hij werkte daarvoor als graafmachinist. Een motortje was maar even groter als, als je een auto hebt. En hier heeft die grote bronsdiesels staan. Dus dat was heel interessant in één keer. Ik kreeg het ging, uh, hele grote dingen naar elkaar. Af en toe komen je mensen, dan zie je direct, daar stroomt het diesel door de aderen. En Willem, dat is er zo eentje. Hij wist niet wat hij zag. Nee, en anders kijk je onder de motorkap van een auto. Dus hier een heel klein motortje. hier zie je een heel grote motor in één keer. Als je normaal van een auto hebt, heb je een, nou, maar een, een, een 2 liter. En dit is één cilinder Heeft hier al 14 liter. Van een, een auto zeg maar. Dus dat gaat zes keer. Ja, en dan kijk je natuurlijk. En ja, Poussaint die, die machines aan. Maar lang de tijd om mij te bekijken kreeg Willem de eerste dag niet. Hij werd gelijk aan het werk gezet. En uh, hij zei: hoe moet weer hem hier doorheen lopen. Vertel een keer: Je moet, moet. Nou, dat ging allemaal in vogelvlucht. En uh, toen zei hij: van, uh, Nou ja, help uh, uh, collega Piet maar. En dan uh, waren we daar met bestrating bezig. Nou, ik kwam toen eerder als Willem. Toen werd Willem ook aangenomen. Ja, en. Ja, we stelden elkaar voor. Maar je, wat, dat was ook dikke kleur. Hoe dat was, ben ik nu? Het, het was goed. Gelijk aan de slag, ja. Ja, we hadden gewoon altijd plezier. Altijd. Dan kwam ik je aankijken en het was. Ja, het, het was goed. Typisch daar. En toen was het klaar. Piet Steenekes en Willem Alberts konden het met elkaar vinden en werden zelfs vrienden. Elke ochtend zag ik de mannen al van verre aankomen. Bij de zomer fiets altijd op de fiets hè? En, uh, nou, in de winter als de hard begint te waaien, dan nam ik de auto mee. Ja, fiets. ja. Ja, maar is het wordt weer wat slechter en zo. Maar Anders ging het meestal op de fiets. En nu nog. Dat was vester. we gingen altijd, we wachten even, altijd op elkaar even. Oh, hij komt ook aan, ja, van eens. Hij was even eerder, of ik, maar, maar we, we, we, we, we, we, we, we, we gingen altijd samen naar de dat toe. Hier leven we met de seizoenen. Elk jaar getijden brengt ander werk met zich mee. Bij het voorjaar dan hebben we zo nu en dan nog wat moeten ponden. En voor de rest doen we wat onderhouden hier, wat klein onderhouden. We zorgen dat de boel netjes is. En dan ga je in de zomer, nou, dan begint de gras begint te groeien, dus dan moet je wel gras maaien. We doen uh, ja, de ramen een keer boenen. En we moeten natuurlijk excursies hebben, wij hier ook. Er komen nu wel eens wat toeristen die willen hier ook in binnen kijken. Nou, dat mag dan ook. Nou, en dan in de herfst begint het draaien zo weer. En dan is ja, we, dat doen we ook weer gewoon wat onderhoud wat we hier dagelijks hebben. En uh, ja, zeg ik, excursies, die gaat meestal het hele jaar. In de winter niet zomaar, in de herfst ook nog wel waar. En dan heb je de winter, is hetzelfde, alleen we hebben geen ijs. Maar dat was het ook nog wel eens heel vroeger. Gingen we, we de sluisbediening en de brug? Dat is nou niet meer zo, dat is in 95 bij het waterschap weggegaan. Maar dan gingen we daarheen ijskap om die sluisdeuren vrij te houden. Nou dan heb je de voorjaar weer. Elk seizoen heeft wel wat. En de belangrijkste taak blijft goed op mij passen. En daarmee ervoor zorgen dat iedereen in het waterschap droge voeten houdt. En dat doen we samen. Ja, we hebben wel veel uh, geentjes gemaakt. Maar ik moet allemaal niet meer vertellen. Maar, maar daar wordt me te gerust. Maar we hebben wel, ja. We, hebben wel, we, doen. Ja, we koken ook zelf. Hè? Ik kwam als jongeman hier binnen. Hè? Dat was een oude garde. Nou ja, wat is oud? Ik... Ondertussen denk ik daar al anders over natuurlijk. Maar, uh... Toen was zo, die waren allemaal al 45 jaar en ouder. Dus die waren gewoon hier. Je nam je eigen koffie mee. Je nam je eigen brood mee. En klaar. Ik kwam een jongere gade uit een heel andere wereld. Dus toen zei ik van we kunnen hier toch ook alleen maar warm maken of zo. Dus dan nam, ik, of, dan nam je wat zoet mee. Of je al een keer. zei, well, we nou, we een op. En zo hangt dat. En dat werd natuurlijk steeds meer. Dat ook duur hadden wij hier gewoon zelf een vriezer. En daar gaan wij uh, waar de kanaal- maaltijd neer. En die kon je dan zo pakken. En je, je maakt die maakte je zo klaar. Maar we hebben ook wel gedaan. Dan uh, nam ik van huis, uh, de bel morgen waar een collega op. Wat neem je mee vandaag? Maar dan nam één zoet mee en een andere hakbank, zeg maar. En uh, zo, zo deed we dat. Nou, dat was ook hartstikke leuk gezellig, hè? Dat was gezellig. En soms droeg ik ook mijn steentje bij. Zo sperde ik op een goede dag mijn beide muilen open. Het kanaal is dan dicht van het ijs, maar voor die, voor die gemaal, daar komt de opening van ijs, door die stroom in. En wat er gebeurt is, dat weet ik niet, maar we kregen daar zo'n massaal snoepbaan voor die hekken. Het begon met een handvol. Nou, dat gebeurde wel vaker. Ik heb er een, ik zie, maak de paan maar weer klaar. Ik zal me ook straks in slaag. Ja, zie je wat Michel heeft in boter heen, in, in, in de paan gooien. en, en, en nou, in de, midden de nacht om 1 uur, twee uur. Daar de pan aan, en had die vis alweer klaargemaakt. En dan nou, snoekbaas. Oh, heerlijk, heerlijk. De snoekbaas, deze is ook wel zo lekker. In, Prachtig. Maar na die paar snoepbaarsen kwamen er nog meer. meer. En meer. Ik was de hele nacht met een hek, hupsie, weer een snoepbaars. En op die hebben we twee, twee kruiwagen vol. Er was zeker een, een kolonie van Vist nog zo, weet ik niet. Die kwamen aandrijven en ze kon niet weer terug. Door die, door die massale aantrekking van die gebouwen. Ze bleven allemaal voor die hekken zitten. En ik, ik had de hele nacht ik had druk om al die, die snoepbaden omhoog te halen. Nou, ik denk daar wel van twee kruiban voor. Voor die, voor die hele mooie dikke, dikke snoekbaan. Binnen in de kantine rook het ondertussen sterker naar vituurvet dan naar Diesel. Nou, dan moet je maar zien. Dat was de paar niet, niet koud. zie je er weer in. Peper erop en, en viskruiden erop en dan hupsie, maar weer bakken, maar weer bakken. In de keller heb je daar zo'n zo, zo, zo stel staan en dan hupsie, dan maar weer erop. Oh, wat een prachtige tijd. Een prachtige tijd. Iedereen die ging met, met, met, met, met, met een, uh, een pan vol, vol, uh, vol sneeuw ging naar huis toe, dat, dat is nog nooit gebeurd. Dus je mag wel zeggen dat. Dat, dat vond ik wel zo, zo leuk. Hè? Ja. Ben je benieuwd hoe mijn pompen werken en klinken? Luister dan naar aflevering 3 van de podcast Ik Ben de waterwolf. En ben je nieuwsgierig geworden? Het gemaal staat bij het gehucht Lamme Buren in de provincie Groningen. Wie weet, vind je er nog een dikke snoepbaars? Hup, zie je weer een snoepbaars? Luister je deze podcast en dacht je, nou, kom minder, laat dan een reactie achter. Dan is de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. En dat is dan weer mooi meegenomen. Dit is De Waterwolf is gemaakt in opdracht van Waterschap Noorderzeilvest door Hilde Boelema en Marjolein Knol. En ingesproken door Klaas-Jan Bos.